In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem die Hem uit de dood kon verlossen, en Hij is uit de angst verhoord. Gebed is zo krachtig, omdat het de harten van de mensen op aarde samenbrengt met het hart van God in de hemel. Wanneer we bidden, dan verbinden we ons met God en Hij heeft meer invloed op ons dagelijks leven dan ons verstand kan bevatten. Ik geloof dat gebed een van de grootste krachten van het hele universum is. Dat lijkt misschien een gewaagde uitspraak, maar het is waar. Gebed opent de deur voor God om te werken. Het is een activiteit waaraan jij en ik op aarde kunnen deelnemen wanneer we het nodig hebben dat de hemelse kracht in ons leven komt en ons wijsheid, richting, bemoediging of een wonderbaarlijke doorbraak brengt. Gebed verbindt ons met God en dat is waarom het een grotere kracht is dan wat we ons ook maar ooit kunnen voorstellen. Zelfs Jezus moest bidden om deze kracht te ontvangen toen Hij op aarde was. Alleen Gods kracht kan vrede en vreugde brengen, wijsheid verlenen, een gevoel van waarde en doel geven aan iemands leven en wonderen bewerkstelligen. Wil je die kracht zien werken in je leven? Maak gebed tot een prioriteit. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer! De kracht van gebed is absoluut verbazingwekkend. Ik wil met U verbinden en Uw werk in mijn leven zien. Dus ik maak nu een verbindenis om in een voortdurende staat van gebed met U te blijven. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegen je. En tot morgen.